Hallo, ik ben Rens. Ik ben Bastiaan. En ik ben Ellie. En, en welkom, welkom in ons drugslab. drugslab. En in dit lab proberen wij normaal gesproken verschillende soorten drugs uit... om te zien wat dit doet met ons lichaam. Maar vandaag niet. Het zijn uh, best wel leuke feestdagen geweest. Het gaat hartstikke goed met ons. Maar we willen ook even een dagje rust en ons succes bespreken. Ja, want... En vieren. Ja, want afgelopen jaar zijn we echt heel hard gegaan. Ja, niet alleen wij maar ook het aantal abonnees. Ja, jullie komen echt overal vandaan. Het is ook echt bijzonder dat een taboe eigenlijk als drugsgebruik op zo'n manier positief en interessant met elkaar besproken kan ja, worden. ja En dat wij jullie mogen laten zien hoe je het beste drugs kan gebruiken. En we hebben veel gekke dingen meegemaakt, hè? Ja. ja. Bijvoorbeeld oh. dat jij zo emotioneel werd van 2CB. Zo lief. You lie. Ik vind het zo lief. Ook really lie. omdat je zo eens huilen. Ja, yeah. yeah, ik weet het niet. Het raakte me echt. Het deed me heel veel. Die ogen gingen me helemaal in. Oh, Kijk. Oh. Oh. Ze zijn herenigd. <laughs> Is hij nog steeds zo lief? Ja, hij is wel nog steeds zo lief, maar wel echt op een andere manier. Ja, ja. die is gewoon een knuffel. Maar wij hebben wel voor altijd een band. Ja. <laughs> ja, eigenlijk moeten we een naam geven. Als niet een goede naam weet, laten we het weten. Ik denk dat we als mensen best wel vaak onze emoties tegenhouden. Mm -hmm. En ik merkte echt bij 2CB was alles puur. Echt welk gevoeltje dan ook, het mm. kwam er gewoon gelijk uit. Er was geen, geen blokkade, geen Leuk. muur. Ja. Bijzondere ervaring. Ja, het moment wat ik echt onbegrijpelijk vond, maar ook super grappig, was jouw ketamine moment. <laughs> nou, dit is echt ziek raar. Precies. zie je? Dus, maar mijn been voelt heel raar aan, op de grond. <laughs> voel die grond. Het is heel, die grond voelt zo zwaar. Benen voelen zwaar? Nee, die grond. Hoe kan de grond dan zwaar voelen? Ik, ik ben één met de grond, zou ik zeggen. Ik voel gewoon... Dat het een zware grond is. Ja. Ja, is nou, bizar toch, ja. Zeg maar, voor mensen die ketamine ooit gebruikt hebben is dit super herkenbaar. Wij hebben het nog nooit gedaan, dus je denkt echt, wat gebeurt hier? Ja, het was ook echt zo, want het leek ook net of ik gewoon drie meter naar beneden kon vallen. Schrijf. En toen ik stond, ja, ik, mijn voeten voerden gewoon één met die grond. Ik kan het nog zo terugvoelen nu. Als ik erover okay. nadenk, ja. Zo, ja. je voert hier gewoon zo één. Maar ik vond het ook echt leuk om te doen hoor, ik niet. Ja, dat was te zien. Ja. Maar wat ik ook leuk vond, was jij met de disco momentjes. Oh ja dat, was, ja, dat was leuk. Ja. Oh disco. Oh. We doen het even daar. We gaan het even laten zien. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb het er uitgedaan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 Ja. Maar al moet ik wel zeggen dat mensen met alcohol op, daar denk ik mensen goed van. Zo. Ja, ja jij met jouw karaoke. <lacht> oh Die was ook wel heel <lacht> leuk hoor, moet ik zeggen. Uh, die moeten jullie zelf dan nog maken. Je gaat even kijken. Ja, ja, ja. Want er zijn of echt die. super veel andere momenten. Nou, bijzondere, vreemde, gekken. Ja, we hebben echt heel veel meegemaakt. Ja, ja, ook soms. Dat het iets minder ging, bij jou ging het Pado's. soms iets minder. Ja. Ook belangrijk om te laten zien. Ja, en ik hoop, en ik denk jullie ook, dat we nog super veel leuke dingen mogen beleven bij Drukstap. Ja, we zijn avonturiers en we zijn nog lang niet klaar. Nee. nee. <laughs> en we zijn ook heel benieuwd naar wat jij nou het leukste van moment vond. Dus laat het ook even weten in de comments. Ja, ja en 81 van de kijker Isman, vind ik hartstikke leuk, maar deze twee heren willen ook wel wat meer vrouwelijke chickies als kijker. Ja. <laughs> dus stuur even een filmpje naar je oma. Of je zus. Ja, en als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even op ons kanaal. En volgende week proberen wij weer een andere soort druk uit, zoals je nog wel bent. Ja, ja. en allemaal ja. even die duimpjes omhoog. Tot ziens! Tot volgende week! Bye. Bye.